Prepare your speech recognition software. Het programma heeft ondersteund het programmeren de kwaliteit van de audio. En die stemming heeft dus al net plaatsgevonden net voor wij op antenne gingen, zoals dat dan heet. Listen attentively to the speakers. Ehm uh, wat is daarvan het resultaat? Start re-speaking. is daarvan het resultaat vraagteken. Nou, Boris Johnson heeft inderdaad gewonnen deze stemming, maar de verkiezingen van vroeg komen er niet, want hij had twee derde nodig van het lagerhuis. Edit, complete, and broadcast subtitles while listening to the next segment. Hij zal direct zeggen dat hij het morgen nog een keer gaat proberen, en dan kan hij een andere wet uit de kast trekken, en dan zou kunnen dat met behulp Continue re-speaking during this process. ...toch nog lukken om een paar weken voor de kerst vervoerde verkiezingen te hebben in de kant. Waarom zouden anti-Brexiteers ook verkiezingen willen leren? Keep the delay between the broadcast of your subtitles and the spoken word as small as possible. Die willen het liefst een tweede referendum, maar daar is geen meerderheid voor in het lagerhuis. Die is er nooit geweest en die is er ook niet. En volgens de Lib Dems gaat hij de verloop ook niet komen. Dus zij denken dat het beste alternatief... Repeat this process. De kiezers willen dat er iets gebeurt, het liefst dat het komt van brexit. Maar de Kamer zit nog steeds vast en dat vandaar dat heel veel mensen zeggen... De software saves the timecodes generated during the broadcast. These timecodes can be used in the event of a rebroadcast. ...zeker als de conservatieven volgens de peiling in ieder geval terugkomen met een meerderheid. Spannend allemaal, nog één zaak. Um, Lia, in principe begint uh, in principe straks begin de nieuwe straks Europese, Europese Commissie. Commissie, gaat die aan de slag. Um, met dat uitstel, moet er dan eigenlijk ook een, uitstel, uh, er ook een UK Commissioner aangesteld worden? Punt. Zal dat gebeuren? Is daar reactie op gekomen de van vanuit punt. Wat gebeuren, vraagteken? Nou, tijdens de twee zei Boris Johnson dat hij daar niet aan dacht dat hij, ging, dat hij weigerde om dat te doen. Dat er was geen sprake dat van, van dat Londen, verkeren in de positie waar Londen ze in verkeerd een commissaris zou noemen. Maar zoals je eerder al zei, Boris Johnson verandert wel vaker maar van mening. Dus, mijn gevoel is, is dat hier het laatste woord niet over gezegd is. Mianne ja, Van Beekhoven, dankjewel voor je, je verslag. Ja,